Ik ben Kelly Schamplaren, CEO van FVF. FVF staat voor de Federatie voor de Verzekerings- en de Financiële Tussenpersonen. Wij zijn eigenlijk de belangenbehartiger in Vlaanderen voor de Vlaamse verzekeringsmakelaars. En wij helpen hen ook in het kader van de digitalisering. Onze boodschap aan de makelaars is altijd dat zij op de digitale trein moeten springen. En een van de zaken daarvoor is overleg met InsurTech, zoals Penbox. De verzekeringsmakelaar wordt natuurlijk op dit ogenblik al geconfronteerd met heel veel wetgeving, heel veel administratie, hij moet heel veel documenten bijhouden en dergelijke, opvragen bij de klant. Daarbij is het voor ons ook heel belangrijk dat die verzekeringsmakelaar op die digitale trein stapt. Op die manier kan er ook in het kader van efficiëntie binnen het kantoor, maar ook in relatie met zijn klant, toch een aantal zaken meer digitaal uitgewerkt worden. En daar is het een heel belangrijke taak van de InsurTech, waaronder bijvoorbeeld de Penbox, om die makelaar erbij te helpen en vooral om compliant te zijn met heel veel wetgevingen, moet hij ervoor zorgen dat die informatie allemaal correct is. Als er een controle komt vanuit de FSMA enzovoort, zal daarop nagekeken worden. Het is heel belangrijk dat die makelaar heel veel contacten heeft met zijn klanten. En daar kan hij op inspelen als hij natuurlijk de juiste informatie heeft. In eerste instantie natuurlijk bij de aanvang van de samenwerking is het van belang om de juiste gegevens van die klanten te hebben om op die manier te kunnen inspelen op die verlangens en die behoeften van die klanten. Maar je kan natuurlijk die gegevens ook gebruiken om commerciële acties te doen. Op dit moment zijn er toch wel controles aan de gang vanuit FSMA. Ze zijn daar al een aantal jaren mee bezig en ze zullen daar nog een aantal jaren volgens ons mee verder gaan. Er zijn natuurlijk geen algemene regels, maar meestal krijgt men een uitnodiging vanuit de FSMA eh, en, en zal men een datum voorstellen waarop men ter plaatse komt. Dat is meestal een, een termijn daartussen van twee weken. Dan komt men ter plaatse en eh, dat duurt toch wel een aantal uren dat men eh, het kantoor gaat doorlichten, een aantal uh, klantendossiers zal uh, willen bekijken en nadien, uh, na een aantal uh, weken en maanden, krijgt men dan een verslag waar een deadline in staat uh, om al de opmerkingen in feite uh, ja, na te komen. De kan de leden natuurlijk bijstaan bij dergelijke controles. Wij vragen altijd om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als zij een verwittiging krijgen vanuit de FSMA. Wij gaan op dat moment een afspraak maken met het betreffende lid om ter plaatse eventjes een pre-audit te doen, als ik het zo mag noemen. Wij geven ook compliance opleidingen, eigenlijk los van enige controle vanuit de FSMA, waar wij de wetgeving op een heel praktische manier uitleggen. De verzekeringsmakelaar wordt heel vaak toch geconfronteerd met heel veel administratieve overlast. Het opvragen van alle documenten, van alle informatie enzovoort zorgt toch voor een heel grote werklast voor de verzekeringsmakelaar. Een penbox zorgt daarbij voor een optimalisatie van de opvraging van de klantengegevens wat we alleen vanuit FVF maar kunnen toejuichen.